Let's go! Cool. Ja, oh, oh, oh, even achteruit! Ik heb het vermeukt. Oh man. Dames ja, en heren, leuk dat jullie kijken. Weer een gloednieuwe video van Ghost Wrecking Wildlands. Nee. Op Na aanvraag van uh, vele kijkers gaan we dit heerlijke spel nog een keer spelen. Ja. Ik ga het weer even op Snapchat moeten zetten. Ik kan nu toch? Dan neem ik het stuur ja, over. Neem jij het even over? Hey, nee, nee, nee, dat kan toch? Oh ja, dat kan wel. Oh, snel, snel, snel. Ja, het kan. Oh. <laughs> ik, <laughs> oh mijn god. Oh shit, ze hebben oh, daar zo raketten. Ja, raketten. Er komt nu een oh, raket okay. naar ons toe. Ik weet niet oh, nee, waar van wordt... waar. Waar, waar, waar, waar, waar. Oh, daar, daar, uh, daar. daar, daar, daar, daar jawel, daar komt. Oh, shit, Oh, oh nee. Oh, shit. Uitstappen. Uitstappen. Kan ook Uitstappen. gewoon nog. Oh, oh mijn my god. Cat. Ik kan hem niet naar oh. oh... Jammer, dit. Inderdaad. Dat is het teken, hè? Als een leuke paal in de buurt is, dan zie je twee zwarte mannen ophangen. <laughs> <laughs> even, even kijken of hij nog wat merch uh, heeft. Even oh ja dat, ja, dat is Merch. Ja, dat is de nieuwe Merch? Oh, ga ik ook even kijken. Ja, dat is die nieuwe Merch. Pak, uh, pak je hem ook even? Ja, het is een Merch. Oh! Kut oh. <laughs> auto's! Hebt... Dat is toch onze eigen fucking team! Oh mijn god. Haha. <laughs> uitstappen, nu! Nee. Nee, onze auto. Nee. Nee! Hey! Godverdomme, we loten. Dat zijn van die Loken Paul fans, hè. Daar kun je echt ja. niet mee omgaan. Dat zie je gelijk alweer. Onze zie motor? Ja, die rijdt gewoon hier. Er zit helemaal niemand op. <laughs> oh, shit. Er zit geen bestuurder op deze motor. Ik zie het niet. <laughs> nee, nee, ik ben ook al weg. Waar ben jij? Ik ga achter je. Zit jij op die motor naast me? Ja? Oh, ja. Ik, jij, bij mij sta jij nog helemaal bij het begin. Ik kan op je schieten. What the fuck? Handen. Ik krijg een naast Harry Potter motor achter me aan. Zie je ook die grote lul die daar uitsteekt? Ja. Dames en heren, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze gloednieuwe video van Ghost Week in Wildlands. Kut. Wow. Was jij opeens weg? <laughs> Oké. Okay. Wow.